Hallo, in deze screencast laat ik nog een aantal extraatjes zien, die ik in het vorige filmpje niet heb uitgelegd. Je kunt namelijk elk bord koppelen in de gratis versie aan één uh, extra tool. Nou, die vind je hier, bij die drie stippeltjes. Laat me nu zien. En dan ga je naar Power Ups. En hier zijn eigenlijk de dingen die je extra kunt doen. Uh, voor bordmogelijkheden. Um, hier zie je een aantal extra wat je kunt inschakelen. Communicatie en samenwerking, bijvoorbeeld een Hangout inschakelen. Of een Slack. Of een uh, Google, een Dropbox. Daar kun je er makkelijk aan schakelen. Hier zie je dat ik het gekoppeld heb aan een kalender. Want dat vind ik zelf wel handig. Nou, uh, dat zie je hierboven. En stel nou dat je echt aan het plannen bent... En uh, je wilt dat men uh, op een bepaalde tijdstip iets klaar heeft. Hè, dan zeg je bijvoorbeeld 26 e een kaart toevoegen. En uh, waar hoort u bij welke lijst uh, vooraf het project? En Peter uh, uh, Staal vragen als... Uh, Spreker. Nou, je wilt dat bovenaan hebben en je wilt dat de 26e af hebben, voeg toe. Nou, dan ga je terug en zet je de kalender uit en dan zie je hier 26 januari Peter Staal vragen als spreker. Dus zo kun je nog heel makkelijk de datum toevoegen aan jouw bord. En je kunt dus keuze maken, dus je kunt ook iets anders kiezen. Uh, Google Drive bijvoorbeeld. Uh, kijk even hier naar de verschillende mogelijkheden die je zou kunnen gebruiken. En hou er rekening mee dat het maar één is in de gratis versie voor al je woorden. Dat is even wat ik nog extra wil vertellen.